Hoezo, Joos? Hey Joos, hey Joos. Hey blackjack, kijk eens blackjack. Oh blackjack. Hey Roosje, kom maar, Joos. Hey Joos, hey Joos. Oh Joyce, kom maar Joyce! Oh Joyce! Ik gooi hem op de grond. Oh Blackjack, kijk eens Blackjack! Goed zo Blackjack! Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje! Nou we gaan allemaal <laughs> Ah, de bonussen zijn klaar. Ja. Oh, ze zijn allemaal klaar. Hé, hey, Joes, kom maar, Joes. Kom maar, Joes. Oh, Joes. Dat smaakt goed. Oh, Blackjack. Hé, hey, Blackjack. Lieve. <laughs> ja, Tom, weet je wat je de volgende keer dus moet doen? Nee.